Een hele goede morgen lieve YouTube kijkers van de stofjes. Een goede zondagmorgen, rare zondagmorgen. Ik weet niet wat voor zondagmorgen dat het is. Maar door alle toestanden die we nu hebben, is het toch wel raar. Wederom geen voetballen. Al was die wedstrijd waarschijnlijk al, uh, toch al niet doorgegaan tegen de tegenstanders. Corona. Maar ja, nu. Nieuwe maatregelen. Oh, overigens uh, vandaag helaas maar uh, drie rondjes. Uh, ik denk toch allemaal uh, al een beetje een vermoeide week achter de rug gehad. Gisteren uh, weer uh, een hoop uh, stellingen afgebroken bij, uh, bij hetzelfde bedrijf waar ik vorige week uh, die divising mee heb gedaan. Uh, dus ik denk dat alles bij elkaar toch uh, net iets te veel geweest is. Dus. Maar goed, toch weer drie rondjes. Uh, wel een, een aardig tempo, mag ik zeggen. Dus uh, ja, op zich uh, allemaal wel niet zo heel slecht. Maar goed, uh, het is me toch een lekker bezig geweest. Nou ja, dan uh, nu weer even terugkomen op uh, wat ik net al begon. Voetballen is natuurlijk raar. Dat je wel je competitie mag gaan spelen, maar dan uh, je niet mag trainen. En dat is toch een, een essentieel uh, punt, een, van een essentieel belang dat je gaat trainen. Dat je je conditie bij kan houden uh, om uh, blessures te voorkomen, dat is niet altijd zo, Want er zijn natuurlijk ook bij die wel uh, ja, zo ver gaan op een training dat ze soms op een training hoeveel blessures oplopen. Uh, goed, normaal gesproken is het zo dat je gaat trainen om je conditie op te bouwen, om uh, tactisch te gaan trainen, technisch te trainen, noem maar op. van zijn allerlei zaken. Ja, dat kan er niet doorgaan. Dus hoe kun je dan een helemaal competitie gaan spelen? Dat gaat niet. Dat gaat niet. Uh, ik weet niet of dat inmiddels op het moment dat ik dit filmpje, deze vlog maak, of dat de KVB een bepaalde beslissing heeft genomen met betrekking tot de amateurvoetbal. Uh, ik had in ieder geval gelezen dat uh, sommige wedstrijden die natuurlijk voor 5 uur klaar zijn, wel gewoon doorgaan. Dus de wedstrijden voor vandaag zouden in principe wel gewoon doorgaan. Maar nogmaals, tegenstander had ik geloof ik, iets van, uh, van de corona geval, dus die volgens vrijdag al, of zaterdag laten weten van, dat de wedstrijd vandaag niet door zou gaan. Dus ja, dus, uh, vandaag hadden we sowieso dan niet gevoetbald. Maar goed, waar het om gaat is in ieder geval uh, het na vijf uur verhaal het niet meer kunnen sporten. Uh, dus ja, geen trainingen mogelijk. Alleen uh, voor vijf uur. Uh, door de week is het uh, maar een klein deel van Nederland die voor vijf uur nog uh, kan gaan, uh, gaan trainen. Ik moet werken tot, tot vijf, dus ja, hey, what's up? Ja, dan kun je natuurlijk zeggen van uh, oké, okay, dan ga je op uh, zaterdagmorgen met, uh, met de meiden trainen en dan zondagmorgen met, uh, met Juliana trainen. Ja, dat kan. Dan uh, ben je nog één dag in de week ben je maar bezig. Ja, wellicht dat het uh, voldoende is voor, die, voor de komende drie weken. Maar ja, ik, uh, ik twijfel daar een beetje aan of dat het dan wel. Dus tuurlijk, je bent even bezig. Uh, maar ik weet, ik weet het niet, ik weet het niet. Op zich klinken de dingen helemaal niet zo slecht bij ieder geval Gewoon even met die, met die dames bezig, tenminste op de zaterdag dan. En op zondag met Juliana ben je toch eventjes kan trainen, toch nog even wat dingetjes doen. Uh, ja, voor de rest ben je weer op je eigen gang geweest. Maar goed, het zei zo. En ik er mee te dealen. Maar het is niet anders. Voor de rest, ja, uh, eigenlijk een druk week gehad met we werk. Uh, niet dat het iets met, uh, met corona te maken heeft, maar gewoon in het algemeen druk. Uh, ik krijg een hoop uh, nieuwe klanten erbij. Dus ja, moet ook weer uh, verdeeld worden. En uh, dat is lastig soms ik ben blij dat ik het heb. Ik ben blij dat ik, uh, dat ik het werk heb. Dat ik dingen kan doen. Dat ik niet thuis op te zitten. Ik denk dat het tegenwoordig ook best wel een belangrijke issue is. Niet thuis het uh, lekker werken. Toch gewoon eruit. En dan is het dan. Dat is het dan. Goedemiddag ja, van de week. Uh, ik denk als het een beetje mee zit. Uh, omdat ik dan wellicht uh, s'avonds uh, een beetje kan gaan lopen. Je je wil toch, uh, toch een beetje bezig blijven. Lekker. Goed. Maar goed, we zullen zien. Wederom een, uh, ja, een redelijk uh, rustige vlog. Geen spannende dingetjes. Zit eraan te komen. Ja, de Vaja veilig van Maronka zit eraan te komen. Sinterklaas, daar doen niet meer aan. We hebben ze te groot. Uh, en dan op naar de kerst. <laughs> We zullen het wel zien. We zullen het wel zien. Oh, ik ben weer wat vergeten. Sorry. Veiligheid vergeten. Of heb ik er nog wel om? Dan weet ik niet meer. Bah. Goed, Maakt niet uit. Ik zeg in ieder geval fijne zondag. Deze, omdat ik nu niet, niet naar het voetbal kan, kan ik deze dadelijk meteen al erop zet. Dus hij staat er nog vrij vroeg op. Dus ik zou in ieder geval zeggen, fijne zondag allemaal nog. Blauw duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Of op ons kanaal. Of, Fabienne zit er nog steeds tussen. Ondanks zouden we er niet zo heel erg veel doen. Momenteel met een uh, gemengde vlog. Dat ik eigenlijk alleen maar die zondagmorgen vlog doe. Maar die, uh, dat, dat komt er weer aan. We hebben leuke dingetjes in de planning. Dus dan kunnen we weer gewoon een, een keer een uh, normale algemene vlog uh, opnemen. Dus nogmaals, ik zou zeggen: fijne zondag. Blauw duimpje omhoog, even abonneren op ons kanaal. En dan zie je de volgende week weer terug. Ik zeg in ieder geval: ciao.